En ik wil u de Lars Rollator van Tomzorg presenteren. De Rollator Lars in klein-medium is familie van de bank Rollator. Lijken bijzonder sterk op elkaar, We hebben allebei hetzelfde zeer makkelijk inklapbare kruisvleem anatomisch gevormde handvaten, zeer licht draaiende wielen, in hoogte verstelbare handvaten en zachte zitting en bergen. Wat verschilt de LARS van de Benkelator? De LARS is uitgevoerd met duidelijk grotere wielen met een bredere zitting en nog een grotere tas. Het voordeel van deze rollator is dat u op slechte wegen, wegen met grote oneffenheden, hogere stoepranden, makkelijker met de mars kunt rijden dan met de denkwal. U heeft wat ruimere zitting, dus bent u wat forse van formaat of wilt u wat ruimer zitten. Dan is ook de wars hierin de betere keuze. Het grote bagageruimte, bovenop een afsluitbare rit, voor bijvoorbeeld uw portefeuille en aan de binnenkant een afsluitbare tas om ook daar veilig uw speeltjes in te kunnen opbergen. Natuurlijk eenvoudig afneembaar en weer terug te klikken op de rollator. De grotere versie heeft zelfs nog grotere wielen en met mijn 1,86 meter ziet u dat deze hoge stand van de handvaten tot personen van wel 2 meter perfect zijn. Het nadeel van deze rollator ten opzichte van de bank is dat door de grotere wielen de rollator wat Minder makkelijk binnen te gebruiken. Dus zoekt u een lichtgewicht motor, zeer makkelijk opvouwbaar, met wat meer ruimte om te zitten, met wat meer bagageruimte en grotere zachte wielen voor nog meer rijcomfort. Dan is de Lars de juiste keuze. Mocht u het aankoop van de Lars overgaan, wensen wij u daar heel veel plezier mee en hopen u spoedig weer in onze tomzorg.nl webshop terug te mogen zien. Nou.